Dag Chris, er was heel veel nieuws op de beurs van Brussel de laatste tijd en we zien ook interessante ontwikkelingen bij een aantal Bel20 bedrijven. Laat ons daar eens wat in detail op ingaan. Om te beginnen, ja, het nieuws van de week was uiteraard de beursgang van Unified Post, van start-up tot een Europese groep actief in 15 landen. Mogen we zeggen dat de beurs van Brussel weer in trek is bij Belgische bedrijven? Dat kunnen we wel zeggen inderdaad. Wat we de laatste jaren hebben gezien is dat Brussel zeker een beetje achterbleef ten opzichte van de ons omringende landen. Maar wat we recentelijk hebben gezien, nota bene met inderdaad de beursgang van Unified Post, maar ook Nixoa, is inderdaad dat we toch weer vers bloed krijgen op de Brusselse beurstabellen. Ontwikkelingen bij AB Inbev in de Bel 20, een toch wel belangrijke ontwikkeling, waar men op zoek gaat naar een nieuwe CEO, een opvolger voor Carlos Brito. Komt het einde van zijn tijdperk eigenlijk onverwacht? Heel onverwacht is het natuurlijk niet. We hebben vorig jaar reeds gezien dat de CFO Felipe Dutra werd vervangen. Vanaf dat moment kon iedereen zich inderdaad verwachten aan het feit dat ook het tijdperk van meneer Brito ergens ten einde moest gaan. En dat is inderdaad nu aangekondigd. Nu, hij blijft wel aan boord. Felipe Dutra niet natuurlijk. En uh, meneer Brito zal natuurlijk in de raad van bestuur gaan zitten, gezien zijn belangrijke rol natuurlijk als architect van dit imperium, wat over de laatste twintig jaar is op, op bijeengebouwd. Hij is CEO geweest gedurende 15 jaar. Hij zat ook al intern in het bedrijf. Wat is het parcours van Brito geweest? Brito heeft eigenlijk een perfect parcours gelopen tot eigenlijk de grote acquisitie van S.A.B. Miller. Die was waarschijnlijk wat te groot en laten we zeggen, iets te moeilijk om te financieren eh, als we terugkijken naar die transactie. Maar tot dan was eigenlijk AB InBev een zeer geoliede machine die continu marktaandeel heeft gekocht tot de grootste speler mondiaal. Dat gekoppeld aan sterke kostkutting zorgt natuurlijk voor inderdaad een enorme beursontwikkeling de, de jaren nadien. En daar is het eigenlijk fout gelopen in de laatste jaren met de beurskoers? En als we kijken inderdaad naar de piek van een, rond de 120 euro, zijn we zelfs op een dieptepunt in de coronacrisis naar een goede 30 euro gegaan, quasi gedeeld door 4. Dat is natuurlijk een zeer sterke evolutie, maar gekoppeld natuurlijk aan sluiting van de economieën. Uh, enorme impact op de volumes, maar ook de schuldgraad die er nog altijd was sinds de acquisitie van SAB Miller, en eigenlijk weinig afgebouwd sindsdien, was toch wel de grootste molen rond de nek van de bierheus. Wat zie jij nu als grote uitdagingen voor de opvolger van Brito? Ik denk vooral twee zaken, zoals ik al heb vernoemd, natuurlijk de schuldgraad moet aangepakt worden, maar dat recept kan je van vandaag of morgen niet veranderen. Je hebt daarvoor cashflow nodig. En hoe kan je cashflow genereren, buiten het feit dat kostcutting, wat ze al klassiek deden, is natuurlijk sterke merken bouwen en daar knelt natuurlijk het schoentje. Inbev heeft vooral gefocust op die kosten en iets minder op zijn merkenportefeuille, wat je misschien eerder zag bij een Heineken die altijd gradueel daarop heeft gestoeld. Andere interessante en misschien ook onverwachte ontwikkeling bij de Colruid groep, waar men beslist heeft om de Shop gewoon weg op te doeken, terwijl ze daar toch een pionier mee geweest zijn in de Belgische e-commerce. Gooit de groep de handdoek in de ring? Ja, je kan inderdaad stellen dat ze ermee ophouden natuurlijk, want ze waren inderdaad, zoals je zegt, de eerste om dit te lanceren. Het was een enorm succes in het begin, maar de laatste jaren natuurlijk hebben zij veel andere zaken opgestart en we mogen niet vergeten dat de bol.com's en dergelijke spelers natuurlijk ook zeer agressief onze markt zijn binnengetreden. Als we dan eens kijken naar Colruyt, hoe doet deze oer-Belgische retailer het eigenlijk op de beurs? Ja, Klassiek gezien natuurlijk is Colruyt inderdaad een zeer degelijk bedrijf met altijd een zeer dure waardering. Wat we de laatste jaren wel zien een beetje natuurlijk, is dat die waardering te pieken heeft bereikt dat investeerders het een beetje genoeg vonden. Dus we hebben ook voor de eerste keer een zware koersval gezien door het niet halen van de, de bepaalde guidance of verwachtingen van de analisten. En natuurlijk moeten we ook ze zeggen, sinds de coronacrisis is het de eerste keer in jaren dat ze eigenlijk marktaandeel hebben verloren aan de andere spelers. Wat verwacht jij nu de komende tijd als initiatieven vanuit de Colruyt-groep? Waar ze voorheen natuurlijk focusten op grote winkels gelegen aan stadscentra of de randen, gaan we waarschijnlijk van COVID mogen verwachten dat ze iets meer inderdaad naar kleinere buurtwinkels zullen gaan. Wat we al gezien hebben met een oké okay format van hen natuurlijk. Want in de coronacrisis is duidelijk gebleken dat ze inderdaad een marktaandeel verliezen, omdat ze net dat stuk van de markt vandaag nog niet bespelen. Chris Kippers, bedankt en graag tot een volgende keer. Graag gedaan.